Dag collega, ik kan je twee manieren tonen waarop dat je de mediatheek op je Chromebook van op school kan gebruiken. Eén manier is via bestanden en de tweede manier is via het programma VLC, een mediaspeler. Je ziet beneden nog de gegevens die je zal nodig hebben om in te geven. Het IP-adres van de plaats van de mediatheek en de gebruiker met het bijbehorende wachtwoord of paswoord. Even terug mijn plank aan de linkerkant plaatsen zodat ik meer Verticale ruimte heb ik. ga dit even minimaliseren. Als alles goed is, zou iedereen VLC al op zijn Chromebook geïnstalleerd moeten hebben. Dat zou vanuit de Play Store automatisch moeten gebeuren. Je kan zien dat je hier tablet, telefoon of aanpasbaar formaat kan kiezen. Dat komt omdat het een Android-app is die we runnen op onze Chromebook. Ik ga even sluiten, want ik ga beginnen bij stapje 1. En dat is de mediatheek gebruiken via bestanden of files, moest het in het Engels staan. Aan de linkerkant willen we de mediateek erbij krijgen. Dat doe je door aan de rechterkant op de drie puntjes te klikken. Dan kies je van onder Services en je kiest de onderste SMB Fileshare. De gegevens die je daarin vult zal ik ook nog eens mee doorsturen. Dat is dus 172.16.1.20 backslash mediateek. Voilà, ervoor stonden ook twee backslashes. De gebruikersnaam is mediateek, gewoon met kleine lettertjes en het wachtwoord ook. Voilà. laat zeker het vinkje staan bij inloggegevens onthouden je doet toevoegen je gaat eventjes moeten wachten tot de verbinding gemaakt is en als alles goed is staat aan de linkerkant de mediatheek met onze video's bijvoorbeeld bij films engels dan weet ik dat de social dilemma er staat als je die dubbel klikt in je bestanden app dan gaat hij die, die afspelen met jouw standaard uh, mediaspeler in mijn geval is dat nu vlc wil je dat veranderen dan kan je door rechtermuisknop te doen ik hoop dat je dat nog weet op de touchpad is dat met twee vingers tegelijk klikken en dan kan je kiezen voor openen met en dan zou je een andere mediaspeler kunnen gebruiken als je dat nodig hebt dus dat is de manier in bestanden of files normaal gezien moet die ook blijven bestaan nu het is een testje dus we weten het nog niet helemaal dus als je hier op bestanden drukt zou die de mediatheek terug moeten inladen aan de linkerkant en dan kan je ook naar de boeken enzovoort. Dus dat zou moeten werken. Nu, het is nog niet getest, dus aan ons om te testen. Een tweede manier om dat te doen is rechtstreeks vanuit de VLC app. Dus ik ga even naar VLC. Je ziet hier dat bij mijn favorieten nog geen mediateek staat. Dus ik ga die even toevoegen. Rechtsboven opnieuw de drie puntjes klikken. Dan kies je een server favoriet toevoegen. De FTP moet je veranderen. Ook hier weer in SMB. Zo. Dan krijg je hier naam van de netwerkshare of die p-adressen. Die p adres was 172.16.1.20 het pad naar de map is mediatheek en een duidelijke naam voor het gemak hou dat ook op mediatheek voilà. je drukt op oké OK. even wachten als alles goed is gaat hij de verbinding maken ziet hij ook dat er vier mapjes in zitten dus als je nu op mediatheek dubbel klikt dan ga je zien je kan hier ook naar video gaan kan je één keer klikken, ook naar films gaan. Naar bijvoorbeeld Engels. Ik wist dat de Social Dilemma daar stond. En je kan die dan gewoon gaan openen. Nu in VLC wil ik nog één tip geven: het afspelen van de ondertitels. Ik ga proberen het geluid. Zo stil mogelijk te zetten of ik zal hem eventjes op pauze zetten. Ik weet dat in VLC ondertitels eh, meestal ondersteund worden. Linksonder zie je het eh, icoontje of pictogrammetje staan voor de ondertitels. En je ziet hier dat er wel degelijk een track is. Dus als ik op track 1 druk bij de ondertitels en ik ga de film opnieuw afspelen. Ik zal ze een klein beetje proberen door te spoelen. Dan moet eventjes laden natuurlijk hè, over ons draadloos netwerk. Voilà. Dus uh, je ziet dat de ondertitels er wel degelijk staan. Dus linksonder heb je die icoontje uh, om de ondertitels eventueel te disableen, te enabelen of te kiezen welke ondertitel dat je wilt. Voila. Meestal zet ik tablet van boven in aanpasbaar formaat, zodat ik hem ook heel gemakkelijk kan maximaliseren en we een groot scherm kunnen tonen. Dat is het. Probeer deze techniek eens eventjes als jullie willen. Um, geef, ons geef ons feedback, moest dat niet lukken, uh, maar laat het zeker weten. Alvast bedankt voor het testen.